I'm right here with you. Nou uh, mensen welkom bij een nieuwe video van GTA 5 R Speed of Armor Ik ben Wim, maar ik ben niet Wim, maar ik ben wel de Wim die jullie in de intro horen omdat het kan We gaan vandaag in een uh, Rapid Responder rijden in de uh, Roleplay Reality Server en uh, we gaan eens kijken wat voor leuke diensten we van gaan maken. Uh, gaan jullie met mij mee, olé uh, olé? Ja, maar Rapid is weg, waar moet ik nou? Waar is die naartoe? Ja, die is ineens weg. <laughs> Oké, okay. nee goed, um, ja, nee. Uh, ja, goede intro, ik zeg vaker doen. Jij ging de Roblox opnemen voor mijn kanaal of zat dat nou ook alweer? Ja, dat is inderdaad wel het idee. Uh, subscribe op YouTube. Uh, GTA 5 Roblox en more. Dat was hem inderdaad. Je had al vier abonnees zou ik laatst. Ja, ja vier. En uh, ja, we gaan er wat lid van maken. De eerste video komt als het goed is 2023, in januari ongeveer. Ah, dan zit mijn agenda vol, dan kunnen we niet helaas. Kan ah, het Misschien is... ook januari 2024. Uh, een moment hoor. Ja dat is zeker. Uh, hoe laat? Uh... Even kijken, kwart over 26. Kwart over 26. Ja, nee heb ik nog een plekje. Dus ik die dan vast, we... en dan ja. gaan we 2024 okay. beginnen we, ja? Ja, eh, nee, oh wacht, nee, huh? 2040 bedoel ik, sorry. Oh, 40? Ja. Ja ik denk wel, anders zijn we ons zo lang. Ja, nee. Dat anders. Anders. is best snel. Oh, daar komt de brandweer, weer. Kom we springen ervoor. Oh dus nee toch, oh, toch niet? Oh nee, toch ja, niet. volgende Mooi. remmen. Oké, okay, nee, ik ja. heb het erin gezet ja. Mooi In het eerste. 2040 ga ik spreken ja. Nee, 3040. Oh, 3... Ja, ja natuurlijk joh, we, ja, joh, we gaan zich niet in 2040 al roblox opnemen. Ja, je hebt een lekker flexibele intro. Uh. Ja, toch? Ja. Hé, hey, mensen, wij gaan um, Jasper alvast bedanken. Die gaan we vandaag zeker nog treffen, want hij is MMT. Um, dus hij komt met zijn hele uh, ziekenlandingsshow skills maken, alles. En wij gaan vandaag met de Raptor Responder. En deze is gemaakt door Jessly van Heumots En die is niet te downloaden, lekker pu. Um, hey, wij gaan even voertuigcontrole doen. En dat gaat blauw zijn. Maar blauw is niet zo mooi, dus we doen blauw zo. Kijk eens hoe mooi, onder de spiegeltjes, in de grill, in de lichtbalk. Ja, dat was het eigenlijk. Meer hebben we niet op dit ding. We hebben oranje, maar die ziet niet mooi uit. Ik weet niet wat hij hier heeft mee, mee heeft gedaan. Jesse, ja, die maar fixen het even. En is het. We pakken even onze lifepack erbij. Want die hebben we wel nodig natuurlijk. En dan dus denken waarom pak je een knife? Maar dat is onze lifepack. Kun je daarmee steken? zeker kun je daarmee steken. Um, ja, dan was het. Hebben we nog iets wat we moeten pakken. Ik heb geen broncaar vandaag, dus dat hoeft ook niet. Dus ja, nee, dat was hem. We zijn vandaag ook over de G, oproepbaar over de G, uh, mocht het nodig, echt nodig zijn, dan uh, zijn wij dus, uh, switchen wij naar over de G. Maar wat ik staat dat nou in over de G? Over de G, dat is officier van dienst geneeskundig, meen ik hè? geneeskundig, ja, ja, ja, ja, probeer, ja. Probeer, ja. Uh, dan heb je eigenlijk de leiding over het incident. Je zult zien als ah. iemand als eerste ter plaatse komt, dan gaat hij een groen hesje aandoen want dat doen ze dan uh, die neemt de leiding totdat een over de g ter plaatse is nou wanneer komt nou een over de g ter plaatse dat gaat jasper ons even vertellen uh, bij incidenten waar meer dan drie ambulances aangekoppeld worden uh, mmt criteria inzetten wordt heel vaak over de g meegekoppeld. en uh, uh, grote grip incidenten die worden ook nog wel eens meegenomen door de meldkamer voor de over de ja. ja nou helemaal goed dus uh, we gaan kijken of we vandaag uh, nodig zijn als OVDG, We zijn sowieso rapid, dus we gaan als uh, een rapid responder voor de mensen die nu weten. Het is gewoon een verpleegkundige die... Daar gaat hij oh. weer. <laughs> die um, nou weer, alleen op een auto rijdt, dus normaal heb je natuurlijk een chauffeur bij je. Uh, nu kun jij snel ter plaatse gaan. Uh, eerste hulp bieden. En eventueel iemand gewoon thuis laten, mocht je dus niet mee hoeven naar, de, um, naar het ziekenhuis. En mocht hij wel nodig zijn of wel naar het ziekenhuis moeten, dan gaat gewoon een busje komen die hem transporteert. Bijvoorbeeld dat busje daar. Zo. Oh, wat was dat? Ja, ik denk dat je deur uh, daar tegen ging. Lekker uh, man. Nee, dus uh, ik zou zeggen wordt iemand vol overreden op pasco de vijfste zag. Nou, daar gaan we dan zometeen waarschijnlijk naartoe. Uh... <laughs> Ik heb er nu al zin in. Ik heb er ook al zin in. Dat zien mij allemaal op Twitter gebeuren. Hè? Dat is toch gewoon ongelooflijk. De wereld van tegenwoordig. Niet bij dat gewoon twitteren. Gewoon twitteren. Hopen dat de meldkamer het leest. Um, nou ja, het, het werkt hier in ieder geval in deze server niet zo dat wij nu allemaal met z'n allen naar postcode 568 of het was het gaan. 568 ja. ja. ja. Nee, ze werkt er niet. Wij worden gewoon dadelijk gekoppeld en dat kunnen we nu zien, het gms. Oh, er zijn al eenheden gekoppeld. Persoon aangereden daardoor. Dat kan ik nu over over de G zien. Dus die ambu. Die gaat zo rijden. Die heeft de melding ontvangen en ja nou hij is het look af geloof ik. Ja, nee, ja. Hij is aan het twijfelen. Nee, hij is aan het twijfelen, ja hij denkt durf ik wel op beeld, ook al hoort hij mij niet. Oh, daar komt nog iets. Nee, toch? Ja, daar gaan ze. Let eens op. De meest mooie internet. kijk, daar gaat hij. Kijk, niet eens blauw aan. Oh ja, nee. daar was een stoeprandje. Alsof die ambus niks kostte. Nou ja, als als ik op de straat lig en doodgerooiden ben, dan wil ik ook wel zo snel worden geholpen. Serena? Ja, nee, ja, nee. nee. Ja, gaat soepel. Nee. En ze staan stil. Nee. Ook bij de ambulance. Nou ja, dat, dat kan gebeuren. Als je nou ook bij de ambulance willen, we zitten vol, dus dat kan. Oh, daar gaat hij. We zitten vol, dus het kan niet. Um, je kunt je wel aanmelden. En dan kom je bij ons. Maar deze man moet je dan inwerken en ik weet niet of je dat ze blij van wordt. Dus uh, ik zou zeggen meld je. Nee, niet met. Haha. Haha. Oh, ja, yeah. And... Oh. Oh, ja, ja, ja, oh. Oh, yes, nee, die was raak. Ja, ook bij mij. Ja, ja. Yeah. Wat was ik ook weer aan het zeggen? Ja, meld je zeker aan via de site en wie weet... Ja, lekker voor je. Wie weet wat je onze collega weet Ben je dood? Nee, het schreeuwt ah. niet veel, maar... Nee, ja, dan is het goed. Uh, ja, wij gaan wachten op de eerste melding. En die zal nog wel even duren. Maar uh, ik zie jullie uh, daar dan. Doei. Ik heb een melding. Maar.. No. Ja, fijn dat ik niks heb. Oh. Een diaatje. Een dia, nou. Veel ja, moeite met ademhalen. Even. 208. Hij, hey, dat zo. hè. Uh... We een melding persoon uh, die moeite heeft met ademhalen. A1 glad op de weg, dus we moeten wel even rekening daarmee User houden. 43. 43. 43. Melding ontvangen en onderweg over. Ja, 43. Succes. Ja. Had ik gezien. Dank je. Dus uh, ja, we houden rekening met het ergste natuurlijk. En als het iets minder is kunnen we het altijd uh, scheelt het altijd... Scheelt er altijd. Ja, Um, ja Het kan astma awesome zijn, het kan COPD zijn. Uh, mensen die zeggen dat ze stikken, die stikken vaak niet. Tingo. 3 in dus. of Ja, die is net behandeld over. Ja, ik kan ze er voor de burger betreft het het huis waar je naar binnen kunt, dat blauwe ding. De burger zit hier niet. Hallo, zit ik u goed? Hallo. Meneer, hallo. Gaan we weten op dat u Hallo meneer, uh, goeiedag. Dag. Burgface is het dat appartement waar je in kan? Ja, ik ben ja, er ik. Ja, okay. Hallo meneer. Ja, Ik ben Wim Amalans. Ik zal alles meenemen. Wat is er aan de hand? Ja, ik uh, was uh, met een paar vrienden van me aan het mm -hmm. Ja. Ik weet niet te het te hard op mijn long ofzo. Oké. Heb je 1, gebeld? Ja. Oké. Okay. Um, nou, de eerste, hè, eerste wat mij al opvalt. Je praat met volle zinnen. Je hoestte net wat, maar ja, goed, dat kan gebeuren. Um, ja, voor de rest uh, zie ik niet heel veel aan je, maar we gaan eens wat controles doen. Heb je verder nog klachten? Uh, nee. Ja, ademen gaat moeilijk. Dat vooral. Okay, ja, ik heb nou, een hele nee. erg kniebel als ik uh, praat. Mm -hmm. um, ja, allereerst, waar zit hier die radio? voordat ik weer. Uh... Kunnen we niet kapot maken die radio? Ik heb het gevoel dat ik een matona ben oh, je radio? Ja, ik hoor muziek. ik even uitzetten? Ja. Via? Uh, settings en dan denk ik. Audio ergens. En dan radio. En even spieken. Ja, music moet je... Via welk meneer? Uh, gewoon escape. Settings, audio en dan music. En Ja, lekker man. Dank je. Um, Oké. Okay. Wij gaan wat controles bij doen, meneer. Um, maar wauw, ik weet niet waar we wat u vraagt. Heeft u verder nog iets ge gebruikt of zo? Uh, ja, nee, ja holdbox, dus u weet ik Ja. ja. ja. Oké. Okay. Ik sluit even de art monitor aan. Nou, voor jullie, uh, wat ik nu zie, hè? ik zie hier iemand zitten die praat gewoon met mij, dus die zal niks in zijn luchtweg vast hebben zitten en die ademhaling, ja, ik ik zie ook niks raars. Als iemand moeite heeft met ademhalen dan hoor ik wel wat meer dan dit. Heb in ieder geval ook even zuurstof meegenomen? Ik weet niet of je wat mee had. Mm, nee, ik alleen een lifepack mee. Okay. Maar wacht maar even. Ja, daarom. Hartlag is wat lager, kan wel. En verdere klachten? Nee. Nee. Geen pijn op de borst of zo? Nee. Oh, okay. en deze, deze klachten eerder gehad? Nee, niet zo erg, nee. Okay. En wat doet de saturatie? Um, saturatie is ook aan laagkant. Hoe laag? Extreem laag of normaal? Ook hetzelfde als hartslag, net iets onder gemiddeld. Oh, oké. Okay. Goed. En de bloeddruk de tiener nog iets raars. Uh, bloeddruk is hoog. Hoog, oh, oké. Okay. Ja. Goed. Bent u, ben u gespannen meneer? Ben u uh, zenuwachtig voor dit alles nu? Ja, ja, wel een beetje ja. Ja, oké, okay, goed. Dat zullen dan wat stress tensies zijn. Um, saturatie is iets lager, je, je mag even voor mij een, een liter zuurstof geven, Rafael. Ja, um, Ja, voor de rest, hartslag is wat lager, maar dat vind ik ook niet heel spannend, net onder het gemiddelde. Ben je buiten bewustzijn geweest? Nee, Nou ik ben wel van de wereld af, We uh... ben bloeien, maar... Uh... <laughs> en die vrienden van jou, zijn ja. nu nog hier? Uh, nee, die zijn uh, een paar zijn weggegaan. Of ze zijn uh, <coughs> hier nog. Um, ja. Goed. Uh, hadden hun dezelfde klachten. Nee, nee. Ik was de enige. Oké. Okay. Ik ga dus door even een uh, zuurstofmaskertje om uw mond heen doen. Dan kunt u wat makkelijker uh, ademen. Ik ga nog even luisteren naar de longen. Je mag even een paar keer diep inademen en gewoon rustig uitademen. Ja. Links. Rechts, ja. En op de rug ook nog even links en rechts. Ja. Ik doe even jas een beetje omhoog. Mm -hmm. Adem maar in, adem maar uit. En de andere kant in en uit. Okay. Hoor ik afwijking? Ja. Nou, uh, wat voor een afwijking ongeveer? Je hoort uh, geratel. Hm. Oké, okay. geratel. Hoe oud ben je? 24. 24. Zal je niet bekend ja. zijn met hartfalen denk ik, hè? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Goed. Nou ja, al als een vocht achter de longen, of... Uh... Ja, zoiets. Ah, oh. nou, oké. Okay. Gaan we toch even een hartfilmpje maken, dan gaan we eens even kijken. En gaan we toch maar even meenemen in het ziekenhuis. Uh, dan moet zonder haal zijn. je okay, mag... spoed of zonder richting? Nee, uh, zonder spoed. Ik ga even een ECG bij je maken, dat is een hartfilmpje, dus mag je mag even stil blijven zitten niet praten tot het hartfilmpje is gemaakt zo gebeurt. Ik sluit even het een en ander nog aan. Nou, ik hoor het voor achter de longen, hè, dat, dat, dat, dat krijg je niet standaard euh, als 24-jarige. Hoe dat nou een ja meestal bij mensen met hartfalen, decompensatie codes, en dan ga je kijken naar of ofzo. En dat is dus echt tot het hart, hè, hartfalen, dus het pompt niet meer goed en dat vocht dat gaat vastzitten achter de longen. En dat wil je niet hebben, maar ja, dat zou heel raar zijn met deze 24 e man. Oké, okay, mag we praten. Hartfilmpjes is gemaakt. Ik zie niet echt afwijkingen. We gaan het toch even presenteren bij de SCA of eerst. De... Naar nou, SCA doen we even. Um, je hoeft niet naar de eerste hulp. En dan gaan ze daar even verder onderzoek doen. Uh. Ja, uh, prima. Ik kan er ook niet meer van maken dan dit op dit moment. Nee, ja, prima. Ik, ik ja. Goed, dus dan gaat mijn collega met jou mee, dan koppel ik mijn lifepack even af en dan uh, gaat hij jou even zonder spoed naar het ziekenhuis brengen. Ja. Dat kan wat mij betreft hier op het einde van de straat uh, <coughs> Mhm. Mm ja goed, dus je, je hoort het hè. in ieder geval uh, wat, wat vocht achter de longen lijkt, het. ik kan niet verklaren waardoor dat komt. Lijkt me niet dat dat door hartfalen komt. A gewoon vrij, ja B Saturatie uh, iets lager waarvoor hij dan even een litertje zuurstof krijgt van jou. Mm -hmm. C, wat hogere tensie mogelijk, stress tensie uh, Hartslag net onder gemiddeld van uh, 50 slagen per minuut Maar dat is ook niet zo heel gek bij een jong persoon In de D, ja, niet heel veel spannends En dan in de E zie ik verder ook niet echt iets van top tot teen Dus ik zou zeggen, uh, neem me mee, neem me mee Ja Ja? Nou, dan mag u heel even gaan, u kunt gewoon eenmaal opstaan u kan. Ja, ja, ja Ik ga je alvast deze... de hand schudden en dan ga ik er alvast vandoor heel veel wetenschap yes. en hopelijk niet meer tot ziens onder deze omstandigheden nee uh, yes. is goed dan mogen even op deze fictieve brancard gaan zien. die ik niet meer meenemen uh, ik doe er vast uh, yes, goed. zo dat was de eerste melding en uh, ja wat, wat kunnen we er nou van maken niet veel uh, kijk als je nou echt een burger hebt die medisch uh, een goede achtergrond heeft want die hebben we hier wel een paar dan Kun je misschien gaan zeggen achteraf van, hey burger, wat was jouw intentie? Wat had je nou uiteindelijk voor een klachten? Want hij zal, hè, als we bijvoorbeeld iemand hebben die verpleegkundige is of uh, dat soort dingen, dan kun je uh, eens vragen, hè? Wat, wat had je in gedachten? Als ze toch zeg falen, dat lijkt me niet, maar stel hij zegt dat toch, ja, dan, hè, dan zou het zomaar kunnen zijn dat... Um, uh, dat, dat als jouw gedachte daar goed was, dat je dus achteraf kunt zeggen was het inderdaad hardveld en dan zegt hij ja dan, ja dan had je toch een gedachte. Ik vermoed niet bij deze burger, dat is niks naar de burger, dat hij echt iets in gedachte had. Um, dus ja, we komen er nooit achter wat er nou echt was. So, in het echte leven kun je nu nog bellen of over een half uur of over een uur bellen naar het van hey, wat was het eigenlijk? En nee, dan hoor je, je dat. 43 oh nee. voor het uh, Hogan. Ja, 43. Uh, de patiënt gaat met de 117 A2 naar het ziekenhuis en uh, ik ben weer vrij Ja, patiënt gaat met de 117 richting het ziekenhuis en u bent weer vrij, dat is vernomen. Neem hem weer terug. Yes. 117 uh, is nou, het. En dan is u ook... Uh, met zie ik u jullie Ja, zien ik heb in de, de gedaan, gedaan ik heb persoon. Uh...